Heb je nou maar één soort verf, Jan, of meerdere? Eigenlijk lijken al mijn verven op elkaar, maar de meest gebruikte is Moers F. En dat is de verf die voor Nederland schaafd hout gebruikt kan worden. Er zit een beetje meer plak in. Er zit gewoon die verseerde lijnolie in. En dan plakt het goed op geschaafd hout. Wat we in Nederland natuurlijk heel veel gebruiken. Het is ook een heel damp-open verf. Dus als je iets wilt schilderen met grote vlakken. Een buitenmuur. Of een betimmering. Of binnen een betimmering. Of een plafond. Dan moet je een moes F hebben. Het is de makkelijkste verf. Meestal meest damp-open. van ongeveer 32% vaste stof. Technisch spreken. Ik heb ook is Zweedse verf natuurlijk, via de originele receptuur. Daar zit ook darmemeel in, roffe meel, dat koken ze, dat wordt ook wel kookwerf genoemd, dat is moes S. Dat is een heel mooi product, want dat kun je alleen maar gebruiken voor heel ruw, onbehandeld hout. Omdat er niet zoveel plak in zit. Als je dat gebruikt op geschaafd hout, dan was het eraf. Dat is wel jammer. Als laatste heb ik RDM, Ruim, deur en meubels. De naam zegt het al. Dat is eigenlijk diezelfde moest F, maar er zit veel meer vaste stof in. Er zit ongeveer 56% vaste stof in. Dat is dus veel meer olie, veel meer pigment. Het dekt heel makkelijk. En dat plakt ook heel veel beter op iets wat hard is. En dat zijn vaak kozijnen, deuren, soms ook meubels. RDM heet dat. En dat lijkt al wat meer op onze Nederlandse functie, is ook wat minder dan open. En daarom moet je het specifiek gebruiken voor bijvoorbeeld kozijnen. En kun je ook binnen voor meubels gebruiken. Als laatste heb ik top. En dat is een aflak. Als je nou een tafel doet of dan zou het een aflakken. Of een vloer. Je kunt de vloer eerst met een schet behandelen. En daarna aflakken met top. Dankjewel. Tak zo